Achter mij ziet u het torentje van Limmen, de Kerktoren, en verder ziet u ook dat wij in een hele mooie brede laan lopen met prachtige huizen. Maar de woning die ik zo ga laten zien, die springt er toch nog even uit. Het is een heel bijzondere gevel. Het is namelijk een drukkerij geweest en die heeft ook heel veel ruimte nodig. Dus hier staat 276 vierkante meter woonoppervlakte en ook nog een extra deur aan de linkerkant. Dat is een appartement of bed and breakfast, net wat u ervan wil maken. Je kunt zelfs een garage nog inmaken. Keuzemogelijkheden genoeg. En hier ziet u de toegang naar de gezellige woonkeuken. En daarachter een zeer royale woonkamer met een bijzondere ronde vorm. Open haard en een hele aparte lichtkoepel erin. Bent u nieuwsgierig geworden? Neem contact op met HVMS op 0251 655086.